Het is het jaar 2024, in deze tijd draait alles om perfect zijn. Een perfect leven, met perfecte kinderen en een perfecte carrière en vooral iedereen wil haar perfect uitzien. Oh my god, moet je haar linkerpink nagel zien. Echt, die nagellak is zo mislukt. Ik oh, wou zo graag omdat ik ook zo'n perfect kapsel, zoals Pello of Ronaldo. Oh, dat haar wil ik ook, dat ga ik volgende week uit laten printen. Maar dit haar moet ik nog wel even laten verven, denk ik. Ja, ik heb je veel te lichthaar Jack, fact om al. Wow, cool. Ah, kijk, dan. kijk, ik zie net op mijn read-app dat ik 15 gram aan ben gekomen. Ik moet snel gaan. Doei, Moet Hier kijken, hij heeft zijn oorlog laten corrigeren bij de oh. dokter. Oh, nu nee, hetzelfde. Ik moet nodig naar de dokter. Eigenlijk moet hij niet naar de dokter, maar heeft hij een afspraak met zijn vrouw bij de babyfabriek. Goedendag. Oh, goedendag. Wat is jullie naam? Van, Van Noord. Noord. Jullie kwamen toch kijken of jullie kinderen konden krijgen? Ja? ja. Um, nou, ik zal even kijken. Ah, ik zie het wel. Um, helaas heb ik slecht nieuws voor jullie: um, jullie kunnen geen kinderen krijgen. Oh. Maar ik heb ook goed nieuws. Um, jullie kunnen naar het adoptiecentrum. En dan kunnen jullie daar voor een bijzonder en mooi kind een kindheid zoeken. Dankjewel. Fijne dag nog. Doeg! Dag. Nou, het ging eigenlijk wel goed. Ja, nu nee, hoef jij niet zo dikker te worden en die baby die de hele tijd nee. huilt en schoon blaar moet. Nee, zo'n buik. Dat zou ik echt niet volhouden. Nee. Op naar het adoptiecentrum. En uh, dan laten we dus alle hallo! hallo. Hey. En nou we hebben hier een waardebon van het kinderfabriek. Wij konden daar helaas geen kinderen krijgen, dus toen hebben wij een waardebon gekregen om hier een kind te kunnen halen. Oh, wat leuk! Dan nou, kom ja, ik zo'n er maar even mee dan. Dan okay. kunnen we de kinderen kind laten zien. Hier hebben we onze donkerblonde meisje. Zijn ze naast mooi ook slim? Ja, deze heeft een IQ van 105 en deze van 95. Dus als ik uh, jou zou zijn, dan zou ik deze nemen. Oké. Okay. Intussen komen er nog twee mensen aan bij het adoptiecentrum. Hallo? Er is niemand om ons te helpen. Laten we maar in de wachtkamer gaan zitten. Ja, goed idee. Spelen ze ook een muziekinstrument, viool of piano? Ja, deze speelt viool en deze piano, deze cello, die gitaar en die zingt. Ze komen er maar niet uit. Moeilijk, maar ze zien er allemaal zo leuk uit. De andere bezoekers worden ongeduldig. Ja, het duurt nog wel heel erg lang. Ja, klopt. Zullen we even vast rondkijken? Ja. ja, goed idee. Kom. Welke moeten we nou nemen? We nemen u anders wel even mee naar onze jongensafdeling. Oké. Okay. Dit zijn onze donkerblonde jongens. Dat was uw voorkeur, toch? Ja, ja dat klopt. klopt. Wij zijn, zijn zelf, zelf ook donkerblond. Zijn ze eigenlijk ook sportief? Ja, ze zijn allemaal heel sportief. Volgens mij zitten ze allemaal op voetbal. En lusten ze alles? Ja, ze lusten heel erg veel. Oké, okay. mooi. Verderop in de keuken van het adoptiecentrum. Zag je dat? En weer we de kinderen meegenomen? Zoals altijd. Ja, dat is altijd zo. <lacht> het stel heeft eindelijk een keuze gemaakt. We zijn eruit. We nemen een jongen en een meisje. Oké, okay, wat leuk. De twee vrouwen ontdekken de keuken. Hé, hey, wat doen die kinderen daar? Wat doen jullie hier? We zijn maar aan het werk gezet. Want we zijn niet perfect. Nee. Niemand wil ons adopteren. Waarom dan niet? Ja, want ik heb slechte ogen. En ik ben arm. En ik heb sproeten. En ik ben een nerd. Ik ben een beugel, En ik heb sproeten en een bril. En ik ben een nerd. Oftewel, we zijn gewoon niet perfect. We krijgen zo nooit ouders. Nou. Veel plezier met u aankomen. Ja, Dankjewel. Bedankt. Doeg. Stop, stop! Dit is belachelijk! Jullie zijn net zo mooi als alle andere kinderen. Sowieso, jullie verdienen ook ouders. Hé, hey, zag jij wat er aan de hand is? Uh, Zit een van de niet-perfecte kinderen? Nee, hoezo? Ik wil allemaal geheel. Wat is hier aan de hand? Het is toch belachelijk dat je deze kinderen hier opgesloten houdt? Zij hebben ook recht op liefde en zorg. Inderdaad! Weet je wat? We adopteren ze alle vijf. Oké okay dan. Dan uh, mogen jullie ze allemaal. Goed idee. Yeah. En zo krijgen de niet-perfecte kinderen toch een perfecte jeugd... met voldoende liefde en zorg van twee perfecte ouders.